Ik sta hier in de tuin van de Warmozieskader nummer 25. Zoals u kunt zien hebben we nog lekker veel zon en u kunt de tuin bereiken ook via een achterom. We gaan nu langzaamaan naar binnen toe. We bereiken nu de keuken. Hier achter mij bevindt zich het toilet. De keuken is in nette staat, gewoon ziet er goed uit.